Ik ben Mark van Oostendorp. Ik ben hoogleraar hier in Nijmegen aan de Radboud Universiteit. Ik werk bij Nederlandse Taal en Cultuur. Dat is ook wat ik onderzoek. Ik ben daarbij het meest geïnteresseerd in niet-standaard taal. Bijvoorbeeld de dialecten. Voor mij is wetenschapscommunicatie bijna hetzelfde als wetenschap doen. Dat heeft denk ik een beetje te maken met mijn onderwerp. Taal en dan vooral alledaagse taal. En voor de studie daarvan heb je mensen nodig en moet je met mensen praten. En dan moet je ze ook eigenlijk wel uitleggen wat je aan het doen bent en waarom je dat aan het doen bent. En ik heb het daarom helemaal geïntegreerd in mijn dagelijks werk. En als ik ochtends opsta dan denk ik, wat heb ik nou gisteren ook alweer voor interessants gehoord op dat congres. Waar ben ik zelf eigenlijk mee bezig? Er draait kennelijk achter mijn hoofd altijd een soort radertje die dat in de gaten houdt... zodat ik als ik opsta meteen weet waar ik die dag over wil schrijven. Nederlanders ziek is, is een, een tijdschrift, een weblog. Dagelijks verschijnt het, uh, al 30 jaar. Dus het is een van de oudste fora denk ik voor welk wetenschapsgebied dan ook. En het is vooral in mijn ogen een clubblad. Maar een clubblad voor iedereen die geïnteresseerd is in Nederlandse taal en cultuur. Dus je mag zelf bepalen of je wel of niet lid bent van die club. We hebben dat geld dat we gekregen uit het gewaardeerd fonds hebben we besteed aan het oprichten van een eigen autonome redactie voor jongeren. Want we vonden dat die nog te weinig gehoord werden op onze site. Studenten, promovendi en misschien ook jonge onderzoekers. En toen hebben we daarom die aparte redactie opgericht die zichzelf uiteindelijk is gaan noemen jong-neerlandistiek. Ik ben Nienke de Haan en ik ben student aan de onderzoeksmaster Nederlandse Literatuur en Cultuur in Utrecht. En ik ben hoofdredacteur van Jong-Neeerlandistiek. De redactie bestaat op dit moment uit zeven studenten uit binnen- en buitenland. En hun had ik nooit leren kennen zonder de redactie van Jong-Neeerlandistiek. Ik vind het inspirerend om met zoveel verschillende studenten te praten over onderwerpen die we allemaal interessant vinden aan de Nederlandse taal. En om zo op nieuwe ideeën te komen. Taal is iets wat de hele dag om ons heen is, dat we, waar we altijd mee bezig zijn, wat iedereen de hele dag gebruikt en dat geldt ook voor literatuur bijvoorbeeld voor verhalen. De verhalen maken een belangrijk deel van ons leven en het gekke is tegelijkertijd denken mensen er nauwelijks over na, weten mensen nauwelijks dat je daar ook op een rationele, op een wetenschappelijke manier over kunt nadenken, terwijl wij dat wel doen. Dus we moeten dat wel delen met die andere mensen. Het is een soort morele plicht om mensen erop te wijzen... wat prachtig mooi dat eigenlijk is dat ze de hele dag gebruiken.